In het voorafgaande ging het over de zegeld Proteus en Proteus die had de macht om van gedaante te kunnen verwisselen. Nu wordt hier gezegd um, dat de Cornyoungs autoluki, de vrouw van autolukos, die toevallig ook de Nata-dochter van erisichthon was, um, niet minder van deze macht om dus van gedaante te kunnen verwisselen heeft. Volgende zin. Pater huyus erat qui numina divu sperneret et nullos aris adoleret odoris. In die zin is het onderwerp uh, pater. Uh, Persoonsvorm erat. Uh, het was de vader van haar huyus, van het woordje hikaihok, kok, die um, de goddelijke machten Numina. Van de goden, divum, dit is een archaïsche genitivus, een oude genitivus, uh, minnachter. En uh, op de altaren, woordje Ara, ablativus meervoud, op de altaren uh, geen enkele noelloos odoris, geen enkele wierook uh, als brandoffer aanbood. Nog een keertje, uh, het was de vader van haar die de goddelijke machten der goden minachtte en op de altaren geen enkele wierook als brandoffer aanbood. Maar het wordt nog erger. In de volgende zin is een constructie die NCI wordt genoemd. Uh, dit is een combinatie van een nominatief ille ile, hij... En een is violase en ook temarase. Violase is een verkorte vorm die beter in het metrum past dan uh, violawisse En temarase is een betere vorm, een kortere vorm uh, voor temaravise. Um, we beginnen als volgt. Hij wordt gezegd, mag je weergeven als uh, er wordt gezegd dat hij ook um, het aan kieres de in keres gewijde woud met een bel ablativus instrumenti um, heeft geweld aangedaan. En dat hij um, met ijzer um, de oeroude Vetusto's wouden heilige wouden heeft geschonden. Er wordt hier ijzer gezegd. Maar er wordt natuurlijk weer gewoon een bijl mee bedoeld. Als je een eigenschap van een voorwerp noemt, maar daar eigenlijk het hele voorwerp zelf mee bedoelt, dan noem je dat een metonymia. Nog één keer deze zin. Er wordt gezegd dat hij ook um, het woud dat gewijd is aan keres met een bijl geweld aan heeft gedaan en uh, de oeroude... Um, Heilige wouden met ijzer heeft geschonden. Oké, okay. um, er stond in Hies, in deze oeroude bossen, in Hies van Hycaecoc, is meervoud, een, een square koos, een enorme eik. En die eik die was zo enorm door zijn eeuwenoude, Anozo eikenhout. Je ziet dat hier ingens en quercus heel ver uit elkaar zijn geplaatst. Uh, als woorden uit elkaar worden geplaatst noem je dat een hyperbaton. Um, soms heeft dat uh, geen betekenis, is dat gewoon puur uh, voor het ritme gedaan. Soms heeft het wel betekenis. Je zou hier bijvoorbeeld kunnen denken, het is zo enorm ver uit elkaar gezet om aan te geven hoe enorm die eik wel was. Wel niet was. Dus er stond in deze bossen een enorme eik uit eeuwenoud eikenhout. Dan, een piepklein zinnetje, daar is een woordje weggelaten, namelijk het woordje erat, was. Als je een woordje weglaat noem je dat een ellips. In haar eentje, Oena, was ze erat een bout. Er wordt dus over die ene boom gezegd dat zij in haar eentje een woud was. Nou, dat is natuurlijk een klein beetje overdreven. Uh, als je gaat overdrijven in het Latijn, dan noem je dat een zogenaamde hyperbool. Um, over die boom wordt dan vervolgens gezegd dat er uh, banden waren. En die banden omgorden, kindjeband, medium, het midden van de boom. En er waren nog meer dingen die die boom omgoorden, namelijk Memores Qua dat zijn zogenaamde uh, votieftafels. Um, en uiteindelijk waren er ook nog Certa, bloemenkransen. Al deze drie dingen, Vitae, Memores Qua Tabellai, Certa, um, dat zijn allemaal bewijzen uh, van een ingeloste, uh, een afgeloste belofte. Uh, er was een bepaalde belofte aan de goden gedaan: uh, als jij mij helpt, dan zal ik jou een uh, geschenk geven bij je boom. Uh, de belofte uh, was gehouden door de goden, ze waren geholpen en als ruil daarvoor kwam er dus een, uh, ofwel een band, uh, een stoffen band om de boom, ofwel een Votief ofwel een bloemenkrans als bewijs dat die belofte door de goden was ingelost. Nog één keer de hele vertaling. Banden omgorden het midden van de boom, medium. En fotieftafels en bloemenkransen, bewijzen van een ingeloste belofte. Vervolgens wordt er gezegd dat er vaak zijpen onder haak, onder deze boom, je mag hier in gedachten aanvullen, uh, arboren, onder deze boom, dat daar triadees, en triades, dat zijn uh, boomnymfen, zijn een soort boomgodinnen, uh, dat die daar vaak uh, ja, festas korea's, uh, feestelijke rijdansen uitvoerden. Duxere is hier voor kort, uh, voor doekserend, doekserend, uh, zij voerden uit, um, doekseren past gewoon beter in het ritme. Vaak uh, voerden boomnimfen onder deze boom feestelijke rijdansen uit. De volgende zin begint weer met het woordje sipe. Als een vers twee keer met hetzelfde woord begint, dan noem je dat een anafoor. Hier zie je suipen, blablabla, bla blabla. Bla, bla bla bla bla. Wat gebeurde er nog meer vaak? Vaak, kerkouilleren, is weer een verkorte vorm voor rond. Vaak eh, gingen zij rondom, eh, omcirkelden zij um, de maat, de hele omvang van de stam. Manibus nexus wordt gegeven als hand in hand, letterlijk met de handen verbonden, in een rijtje de hele omvang van de stam. Vaak omcirkelden zij ook hand in hand, in een rijtje, de hele omvang van de stam. Het gaat dan nog steeds over die bomenimfen. Uh, vervolgens krijgen we nog even een klein raadseltje over de omvang van de uh, de stam. Er wordt gezegd namelijk dat de mensura en de maat, de omvang van de boom, die omvatten. Uh, ter 3x5, ter quinque, 3x5 l. En l is ongeveer 70 centimeter. Dus uh, 3x5 l. Uh, nou ja, je kunt zelf uitrekenen hoeveel dat is. Uh, en de omvang van de stam, van de boom, uh, omvatte 3 x 5L. De volgende zin is een beetje ingewikkeld, zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Uh, het gaat erom dat je door hebt dat de afstand tussen de kruin van de hoge boom en de kruin van de rest van het bos, dat die afstand ongeveer even groot was als de afstand tussen de kruin van de rest van het bos en het gras. Je zou dus kunnen zeggen uh, dat onze boom, onze grote, enorme, heilige boom met al die leuke tafeltjes, dat die twee keer zo groot was uh, als normale bomen. Want gras is, heeft natuurlijk eigenlijk geen hoogte. Oké, okay, laten we even kijken hoe het in elkaar zit. Nek non uh, et, nek non et. En niet, niet, ook, je mag zeggen en bovendien en bovendien was of stond voel je het S mag hier vertalen met stond bovendien stond uh, het overige bos Ketra Silva uh, zover onder deze boom soephaak mag je weer aanvullen Arboren. Uh, bovendien stond het overige bos zover Onder deze boom, als het gras stond onder heel het bos. Um, vervolgens wordt er gezegd dat onze Triopeus, dat is um, de zoon van Triopas, en dat is natuurlijk Erisichton, um, dat hij uh, daardoor, Itkierko, uh, toch niet, Tamenon, uh, het ijzer weghield, abstineren, weghield uh, van die boom. Ila, uh, je mag hier weer aanvullen, arboren. Uh, de zoon van Triopas uh, hield daardoor toch niet het ijzer, veroom, weer metonimia, af van die boom. En, cool. Hij beveelt zijn slaven, zijn dienaren, om het sacrum roboer, de heilige boom, zoek om te hakken. En hij beveelt zijn slaven om de heilige boom om te hakken. En, hier het woordje oet met indicatiefus, zodra en zodra. Hij ziet... Pieplijn ac dat de bevolenen, ppp, de mensen die bevolen zijn, uh, ze slaven dus uh, aarzelen, conctari, uh, passieve vorm, actieve betekenis, deponens dus, en zodra hij ziet dat uh, uh, de bevolenen aarzelen, uh, zei hij, sprak hij, eerder sprak hij, haik, Verba. Deze woorden, dubbele punten, aanhalingstekens enzovoort. En dan wordt er nog over hem gezegd dat hij scillaratus is, een misdadiger, misdadig, sprak hij. Misdadig deze woorden. En dan heb je nog over Rapta securi. Rapta securi is een ablativus absolutus nadat de bel securi, geroofd was. Uh, van één. je mag daar in gedachten aanvullen van een van de slaven, je krijgt dan de volgende zin uh, en zodra hij ziet uh, dat de bevolen aarzelen spreekt hij misdadig deze woorden nadat hij een bijl gepakt heeft, gegrepen heeft van een van dat was het.